Ben jij een leerkracht met affiniteit voor het taallezen en ben je op zoek naar meer verdieping? Dan heb ik iets voor jou: de opleiding tot taalleesexpert van de Hof. We gaan beginnen maken met aanvankelijk lezen spannen en nemen je mee in de nieuwste inzichten tot alles wat daarna komt. Heb ik jouw interesse gewekt? Meld je dan inderdaad.